Vanavond, tahlan msala. Ah, Welkom. Dank u wel. Terneert de vertaler. namens het gemeentebestuur van Sint-Niklaaskerstel eh uh, bij isim de gemeente تاع waarvan de wethouder Alexander Deur aanwezig is. Eh uh, de Alexander nauzo en gemeentesecretaris Dagmar van Deurzen dakhmar dakhmar dakhmar uh, wel secretair ja. dakhmar heten het jullie van harte welkom in onze gemeente met u kan eigenlijk al op zalle in de gemeente hartselig wees welkom maar voel je ook welkom en eh in u, maar het kan laten voelen. zijn wij zijn een gastvrije gemeente waar plaats is voor iedereen. Ongeacht religie, ras, politieke overtuiging, arm of rijk, iedereen is hier ook op. En we zijn niet alleen een gastvrije gemeente, wij zijn ook een veilige gemeente. En iedereen moet zich hier veilig en gelukkig voelen. iedereen moet zich hier veilig en gelukkig voelen. En als burgemeester ben ik heel erg gevoelig voor discriminatie. Hoe ik als discriminatie. Ja. Als mensen hier gediscrimineerd worden, willen wij dit op het gemeentehuis weten en dan treden we op. Iedereen mag hier zichzelf zijn. Dat betekent dat ook iedereen anders mag zijn, verschillend mag zijn. Ja. En dat kan alleen maar als je elkaar accepteert en respecteert. Het is ook een hele mooie groene gemeente. Ik hoop dat jullie, voor de tijd dat jullie hier zijn, heel snel de mooie plekken gaan ontdekken van onze gemeente. En jullie krijgen goede begeleiding. En de burgemeester en de gemeente jullie jullie allemaal. Precies naast. Hoe ging je hier kon en hoe ging je hier aan? En ik ga normaal, ik had al mensen gezien gisteren, ja. jou gezien. Ik ga met de fiets naar werk, ik de bij de fiets. Ja, hoe ben je aan hij is gekleed, en ik hoop jullie heel vaak te zien en dan zwaaien we naar elkaar. niet, maar nu ben je hier het En dan horen we allemaal in één grote familie horen bij elkaar. وهونه انه كعيله وحده الكل مع بعضهم. او <تصفيق>